Yep. Nou, ik heb geluid de uh, voldoende is uit de laptop. Als dus het goed is moet dat wel lukken, want ik. Een beetje. Hello and welcome to my shop. Great. When a customer comes to fix his telephone, I put something very special on it. An amazing gift. And we have hidden cameras inside the store and outside on the street. So we see how they react. But first, we wait for a customer to come. Hello. Okay, Smartphone Hello. Right, there's something wrong with a phone that keeps freezing. Let's uh, call this phone, uh, the, the sound. I, I think look at it, yeah. All right, all right okay, I'll be right back. Okay, my friend, it was just a little problem <laughs> and it works fine. It But works. Yeah? yeah. Also, I put a special application for you on this one. Free of charge, okay? You look like a nice guy because, because you're a nice, very beautiful couple. Oh, thank you. Uh, yeah, no worries. It's a special gift from me to you. Sounds cool. You want to see how it works? Yes. Okay, I show you. Okay, you see the light? Yeah. Okay, now look. Oh, my God. Light go off. You can be romantic when you're together. <laughs> yes, sir. And if you're finished, you put light back on like this. No. Yeah, it worked. Nice, yeah? Loving, man. Also, it worked outside. Really? Yeah, yeah. You want to see? Come, come, come, come. Don't worry, I said. You see, stick tight. Yeah. Same principle. Um, Again, I hack. Oh. <laughs> I doubt <laughs> That's amazing. Do you like that? That's like the best app ever. Right, put it back on. <laughs> yeah. Do you like car? Uh... I, I love cars, yeah. Okay, here. Here you go. Is that your car? It's my car. <laughs> But it's open. <laughs> right. Sure, it works with every car. Come, can i show you before people see us. Let's open them. Right? I will, I will show you. Same principle. Here we go. All oh, the car. Is open. <laughs> yeah, you can have any car. Okay, come now before people see us. Okay, no, they can do more. It works with ATM. Look, if I do this. <laughs> I want you to try it here. You see the traffic light? Okay, I want you to try the application. Okay, count to three. You press the button. One, two, three. Pack it. It's green. So you can do traffic light. You can do camera. You can do phone. Inderdaad, aan waar we een beetje bezig zijn. We zien dus inderdaad heel veel devices, steeds meer connected. Uh, alles wordt verbonden aan elkaar, want we willen allemaal gave dingen ermee. En dan geven we me zo meteen een heel aantal leuke voorbeelden. Ik ben Oscar Koerau, ik werk in de Chief Information Security Office. Uh, daar ben ik wel verantwoordelijk voor het uh, security uh, beleid, <laughs> niet voor de telefoon. Uh, wat ik doe is ik, ik uh, zorg ervoor dat hoeveel uh, uh, collega's van mij niet steeds dezelfde fout maken eigenlijk. Dus wat ik doe is, het beleid wat ik schrijf is heel diep technisch. Ik gebruik niet bepaalde technologieën, doe bepaalde zaken juist. Wel probeer dingen in te kaderen, ik probeer juist producten, diensten, apps, whatever, met de juiste security een keer te bekijken, te ontwikkelen, te designen, te deployen, te draaien. Enzovoorts. En alles wat te maken heeft met de hele security lifecycle voor applicaties en apps. Alles wat KPN doet. KPN doet. KPN doet een heel stuk meer dan alleen maar telefoontjes verkopen of een telecommunicatie infrastructuur hooghouden en een paar glasvezels in de grond. Uh, wij maken volledige diensten van voor tot achter. Wij integreren uh, applicaties, wij maken al jaren en dag eigenlijk gebruik van technologieën nodig om IoT te maken. Denk aan zettels die wel aardig wat jaartjes hebben staan. Denk aan de routers bij iedereen thuis, de Xperia boxen bijvoorbeeld. Maar denk ook aan andere routers van Cisco die we bijvoorbeeld integreren in andere oplossingen, Bijvoorbeeld bij ziekenhuizen enzovoort. Wat we ook bijvoorbeeld doen is halffabrikaten maken voor energiemaatschappijen maken wij bijvoorbeeld communicatiemodules die in de slimme energie, energiemeters zitten. Dus dat zorgt ervoor dat die energiemeter dus inderdaad contact kan maken over de kabels die er zijn, of afhankelijk van wat de levens wat de klant wil, via het internet, dat we dus een veilige oplossing hebben. Daarnaast hebben we ook complete kant-en-klare oplossingen uh, sinds de tijd, en dan heb je dus bijvoorbeeld, ik denk alleen, ik uh, weet eigenlijk niet zo goed hoe het exact heeft, maar komt in ieder geval meer op, op een applicatie, die draait op een uh, een kleine playstation, en daar kunnen we bijvoorbeeld slimme sloten mee communiceren, je webcam, tempestaat en alle andere uh, onderdelen. Uh, voor een leuke demonstratie ga ik hier bij een uh, KPN XL winkel, daar hebben ze volgens mij al op display gevraagd een app kun je dat op z'n andere besturen. Het enige verschil, wat wij in ieder geval doen, is wij als afdeling van de CISO, wij zijn een onafhankelijk uh, testende afdeling, we hebben dus, ik werk dan in het team strategie en beleid, ik ben begonnen als redteamer, als hacker. Uh, bij KPM. Vandaar mijn technische invalshoek. Uh, wat wij dus altijd doen, is alle apps, oplossingen, en alles wat we in het veld zetten en alles wat het publiek raakt, als eerste zelf pentesten. testen eerst voordat we het in het veld zetten, plaatsen. Als het niet goed genoeg is, gaat het weer terug. Heeft de business even wat pech? Zeggen wij dan eventjes: ja, sorry, maar wij gaan geen onveilige producten heeft het vandaag niet meer in het publiek inzetten. Als wij het niet hacken, hackt iemand anders het. We moeten hier gewoon te maken met wat voor taak voor we tegenwoordig. Wie ben ik? Uh, hier zien het niet zo goed, maar in het kader van IoT, uh, mijn, uh, noem het maar even een hacker-selfie. In dit geval is dit dus een screenshot vanaf mijn telefoon. Gebruikmakende van uh, de webcam geïntegreerd naast de deur, de bewakingscamera. Uh, bij het uh, hospice, mijn schoonvader die was uh, ernstig ziek, die is er inmiddels niet meer. En ik heb het hospice geholpen met uh, hoe we hun IT-infrastructuur eigenlijk vriendelijk bij de kloot was. Dat is zo zit en dat simpel maar zeggen. Uh, alles was plat, het was niet gesegmenteerd. alle basisregels hey, van security zijn gewoon nergens opgevolgd. Men heeft het gewoon heel snel functioneel in elkaar gezet. En iedereen kon dus ook, dan ben ik dat van het netwerk, gebruik maken van het gastennetwerk, de webcams en al haar andere soorten. Nou, denk eventjes door aan IoT en de problematiek van de hyperconnectiviteit. Dat hebben we straks niet alleen maar in dit soort cases, maar in heel veel cases bij elkaar. Hier uh, maar lekker te lezen. Mooi buurtje, dat het is wel lastig. Ik zal rekening houden met de, met de tekst die erop staat. Uh, nou, ik ben uh, softwareontwikkelaar van huis uit. en uiteindelijk in, in de security software gegaan. Maar uh, als mijn job soms, uh, nou, dan kom ik zo meteen nog even op terug. Ben ik ook mede organisator geweest van een groot oh, we Ook inderdaad nog in de wereld. Wij van KPN gaan er uiteindelijk vanuit dat we een keertje gehackt worden. Dus ga maar gewoon vanuit we zijn een keertje gehackt. Kun je toch inderdaad? Ja, met je kan doen? Je kan je wel ik ga wel super. Merk dat de afstand net de gasten. is. Dat is het. Um, zoals heel al geskild, ik had inderdaad een app van kunnen maken, zoals ik het wel zelf kan doen. Okay. Um, wij gaan uit van, van een security lifecycle waarvan wij eh, vanuit het strategie en beleidsteam vooral in de preventhoek zitten. We zijn verantwoordelijk voor business continuity management. En we, eh, voor, voor alle diensten die KPN heeft, ook de diensten. Ja, de grote netwerken, de, de, de glasvezelnetwerken. En tegenwoordig komen er ook steeds meer applicaties bij. Denk aan inderdaad het mobiele netwerk, dat is op zich gedijt op grote onderlaagnetwerken. Dat is eigenlijk wat voor ons het allerbelangrijkste is. volgens volgen ons e-mail op onze kaart. Uh, en daar schrijven we dus het uh, security-beleid voor. Daar hebben we eigenlijk wel gehoord voor. We zijn zelf creatief. Hoe ga je filmen opkomen? Huh? Ik maar opkomen. Mm -hmm. Ja, ik ga wat filmen uh, wij zijn zelf uh, actief op zoek naar, uh, naar alle vulnerabilities uh, in ons netwerk. Wij zoeken zelf actief, wij detecteren actief, wij zijn bezig met een, uh, we hebben een groot security operations center en daarmee proberen we uh, operationeel operationeel net zo goed in controle te controleren. Dan gaan we naar de volgende stap. Daarnaast in onze CISO hebben we ook naast het red team, die dat dus actief doet, zelf pentesten, hebben we ook een computer emergency response team. En vanuit het CERT-team zijn we dus bezig met de opvolging van incidentenrespons, Maar we doen ook tegenwoordig zelf onze eigen forensics, wanneer de hier werk is geweest. Dus wij zijn niet meer afhankelijk van derde partijen, zoals de partij uit Delft, of de verleden, uh, om dus uiteindelijk ons te assisteren bij forensics. Dat zijn de die we zelf tegenwoordig in de moderne tijd zelf vinden dat we nodig hebben. Uh, en bij de volgende stap. Uh, zien we uiteindelijk dat we ook de slag hebben naar het business toe. Het is leuk dat je inderdaad op je eiland in de voren toren leeft, maar wij hebben dus het het gevoel dat we het juist ambassadeurs hebben om te kunnen vertellen aan iedereen in de organisatie wat ze nou precies zouden moeten doen. Of weer terug naar de experts. Wat hadden we moeten doen? Kunnen jullie ons alsjeblieft helpen? Nou, Hier tussen zie je dus heel veel kruisversluiten van informatie. En dit is waarom ik zelf ook heel erg veel betrokken ben geweest met diverse setups en diverse apparaten we uh, hebben al een security beleid opgesteld, die bestaat uit rules. We doen niet eerst risk management, we doen het eerst regels. jij zult de volgende minimale baseline security zaken inbrengen. En we maken wat dat betreft geen onderscheid of dat nou traditionele IT-omgevingen zijn, traditionele netwerkomgevingen, oude netwerkomgevingen, legacy, nieuw, maakt niet uit, of IoT. We hebben vaak inderdaad de vraag gekregen, wat moeten wij nu uiteindelijk aan beleid, wat hebben we als beleid opgesteld voor Internet of Things? En uiteindelijk gaan we dan kijken naar nou van, hoe ziet zo'n Internet of Things device er nou eigenlijk uit? Nou, dan kijken we, dan kijk je vanuit het beleid, dat is leuk. Dan kijken we bijvoorbeeld naar dit soort apparaten. Nou, dit is een Arduino. Het zijn allemaal mijn eigen apparaat, dus ga er voorzichtig mee. niet. Ik kan hem even doorgeven. Wat is doorgeven. Een uh, Arduino. Ja, ja. Arduino is een uh, klein ontwikkelbord. Er zit eigenlijk nog een speciaal bord bovenop. Maar je moet je voorstellen met dit uh, kleine bordje zit er verdacht weinig logica in. Je kan het programmeren. En meer dan dat eigenlijk niet. Wat er dus gebeurt, je kan dus lampjes uh, aan en uit laten knipperen. Je kan dus deuren open laten gaan omdat je een relay aanstuurt. Uh, je kan een knopje drukken aan de ene kant en dan gaat er meest iets gebeuren. Er is nog geen computernetwerk betrokken bij dit device. Grappig genoeg kun je die er wel bij bestellen. je voor modules zien of noten. Dan kun je dus bijvoorbeeld de, de Wifi van maken, Ethernet, eh, kabels van maken. En dan een heel simplistisch computersysteem. Kun je hem dus uiteindelijk toch uiteindelijk aan een grote netwerk gaan. Welke regels moet ik nu, nu uiteindelijk aanvoelen om uiteindelijk veilig te blijven? Eigenlijk hetzelfde, want de risico's zijn niet veel veranderd. De form factor is anders. En pakken we bijvoorbeeld ineens dit apparaat, die kun je ook dezelfde manier doorgeven. Wie vocht er op basis van het formfactor wat dit is? Werken je het? Respiri. Respiri Pai inderdaad. Respiri Pai inderdaad. Dit is inderdaad nog een uh, vrij oud model, met een apart dingetje weer erop, dat het een display heeft. Maar ondanks dat het een display heeft en je ziet de binnenkant niet, in dit geval krijgt hij bijvoorbeeld een volledige Linux distributie. Standaard Linux, in dit geval, uh, we kunnen dan geval een Ubuntu-variant opstaan. Wat voor beleid moet ik er nou anders op doen voor dit apparaat in vergelijking met mijn grote server toevallig in de form factor van een 19 inch heb. Een standaard datacenter voor waarom een server in te klinkt. Het antwoord vanuit ons is niks. Ze hebben dezelfde vulnerabilities, in ieder geval dit device heeft dezelfde vulnerabilities. Als ik een Arduino uiteindelijk ga maken en dat daar ineens een Windows connector kan maken, een Windows connector, maakt het uiteindelijk voor ons niks uit. Blijven nog steeds dezelfde regels? Ga je dus uiteindelijk data transporteren van A naar B? Wordt het ineens belangrijk dat die ene deur echt alleen maar voor jouw klimtool jou opbegaat? Dus we hebben het over integriteit, gelden dezelfde integriteitsregels of het vormvecht heel klein is of heel groot. Ik moet zeggen dat, uh, dat het uiteindelijk, dit nog steeds een heel lastig concept is om in IoT om te gaan, want de hele context zelf is anders. Rules. Dus we hebben eigenlijk dezelfde cryptografie regels als voor grote machines als voor kleine machines gelden voor ons. Dat hebben we het allemaal geïntegreerd. En soms kan de fabrikant er niet aan voldoen. Dan gaan we nadenken over risk -management. Kunnen we een bepaald risico-actie creëren? Spieking over leveranciersmanagements. Helaas is dit een beetje een realiteit het beeld van management. In sommige gevallen zijn de leveranciers nogal divers. Hebben ze prachtige fonds gemaakt, hebben ze prachtige functionaliteit aangeboden. Maar helaas uh, moet je nadenken nou over een garbage in garbage out. In principe, zodra je geen kwaliteit aan de binnenkant aan de voorkant zat, waarschijnlijk kun je er nooit daar iets moois van maken. Zeker bij IoT en die kleinere apparaten, aan de binnenkant van dit zit zitten weer dezelfde aansluitingjes als deze hier. In andere woorden, ik kan er ook de deur mee openmaken een andere lij mee aansturen. Interessant. Maar als ik uiteindelijk niets gedaan heb aan de beveiliging van dit apparaat en het basisprincipe van het apparaat is heel erg hekbaar. dat kan een voordeel zijn, kan een nadeel zijn, dat kan ik heel gaaf integreren in allerlei oplossingen, maar ik heb gewoon heel veel vulnerabilities omdat de basis weer op orde is. Dus de basis niet op orde, op orde dan wordt het gewoon een kaartenhuisprincipe. En bij IoT zien we gewoon helaas nogal veel kaartenhuisprincipe. Het heeft gewoon te maken met de time to market, de apparaten zijn hartstikke klein. Je kan uiteindelijk verdachtwaardig mee doen. Uh, je wilt het uh, mass produceren. je wilt dat de kosten zo laag zijn voor het volume. Daarom zie je dus dat de kwaliteit dat het bestaat. Uh, dus ja, management, het kan wel. Je kan nog steeds uiteindelijk op basis van de basisregels die je net al had gezien. Kan je nog steeds zeggen tegen de IoT-partij, is hartstikke leuk, maar doe mij toch maar een iets chip. En dat hebben we gezien bij de hoge chipkaart bijvoorbeeld. Doe maar toch maar iets <coughs> meer kwalitatieve chip, want de crypto is al 15 jaar oud. Die dat kaartje uiteindelijk is ingegaan. En bleek uiteindelijk inderdaad zo hechtbaar als dat men dat had voorspeld bij de introductie. Hier een leuk voorbeeldje. Wie kent show Zullen we dan toch uiteindelijk doet het internet of altijd goed is ja. Wat nou als je dus uiteindelijk dat soort devices met een garbage ink, <coughs> misschien zie ik niet helemaal lekker op worden. nee, ik had mijn dingetje al reden. Uh. Ja, uh. Nu verspringt de scherm even naar nou wat groters. Ops. Kleine spoiler alert voor de rest natuurlijk. Zo. So. Showdown. showdown. Ja. Wat ik nou altijd heel mooi vind, is om het daar uh, een showdown voor degene die het nog niet kent. Stel, we hebben Google. Nou, Google kennen we wel, die zoekt websites. Showdown is anders. Showdown zoekt interfaces. Wat voor interfaces? Sommige mensen noemen het uh, darknet. en Dat soort populistische term. Geven ze er inderdaad nog wel eens aan? Want ja, dat is een stukje netwerk wat ik niet zo goed kan bereiken. Want ik kan het niet bereiken met een webbrowser. Maar ja, wat zou ik nou inderdaad willen in zoeken? Nou, je ziet dus inderdaad, er komen dus heel veel bedrijven. Die kan je opzoeken waarom. Hij indexeert alles. Ik heb nu geselecteerd de term Moxa. Moxa is een leverancier van hele kleine apparaten. De kleine apparaten lijken verdacht veel van maat. Voor een Raspberry Pi in dit voorbeeld. En het leuke van, het, van de Raspberry Pi eigenlijk, en, en de Mokset apparaten, deze heeft als doel om een serial interface op te zetten naar een Ethernet uh, aansluiten. Anyway, sorry. Um, wat je hier ziet is dus het apparaat wat hij heel toevallig gevonden heeft en met GeoIP probeert hij een beetje te plotten waar zit dit ene apparaatje dan op de wereld. Nou ja, wat zie je dan? Ja, je ziet een kleine temporaire reader -werks. je ziet dat ze geauthenticeerd worden. Waarom? Er zijn nogal wat uh, cases geweest met moxa devices in het negatief in het nieuws. Uh, een ervan heb ik zelf inderdaad uh, in het verleden voor het bij kpn werkte gevonden en dat was voor, de, voor een gemeente in uh, Zeeland. Die hadden namelijk deze apparaten zonder authenticatie, en zonder security, tot aan het internet gehangen en dat is uh, best wel een relatie geweest. Uh, daarmee kon je dus inderdaad controle overnemen van de devices via het internet. Men dacht alleen maar vanaf het controlcentrum, helaas, het controlcentrum ook eventueel uitsluiten. Leuker is wanneer je dus uiteindelijk denkt, nou ja, weet je, ik, ik heb geen beeld meer bij, bij wat ik zie hier. Moxa, klein apparaat, wat maakt het uit. Ik typ nu het woord water in. Nou, wat is leuker? Een tikkie vergroten. Wie durft het te fokken wat ze zien? opslag ik vind het altijd wel grappig hè? is zee, water, 0,0. Dit zijn tankstations. Dit zijn de interfaces, maar uh, uh, dit zijn gewoon superweg de interfaces van wat er zit er momenteel aan unleaded fuel in deze tankstations. Nou, ik heb geselecteerd op het woord water. Maar dat heeft gewoon te maken met Diesel. Diesel was eigenlijk een. Hoe uh, was dat weer in, in, in, als ik het niet vergis. Vroeger had ik een foutloos scheikundexamen, in de examen, maar tegenwoordig vind het toch nog een beetje minder te worden. Uh, en dus, dus het watergehalte in de, in de tank is relevant, want het geeft je vaak in je brandstof en zoals en Dus dat moet je op moet je, moet je filteren eruit halen. Nou. Daarom zit dat die waarde in, maar ik vond het wel heel geestig, ik denk dat als het op diesel gaat klikken dan krijg je hele andere zaken. Uh, er zijn, uh, dit is dan nog het tankstation, er zijn schepen die via het internet uh, zijn verbonden om uh, direct te kunnen lossen met de wal. Nou, je kan je best wel wat dingetjes voorstellen, wat we kunnen doen, scenario's. Uh, het ergste is, ik heb er eentje gevonden, daar kun je dus inderdaad direct de controle van de controleunit overnemen beetje aardig, die vertelde dan direct, dit is mijn wachtwoord en kijk, hier zijn de parameters, je kan hem ook gelijk instellen Iemand had een foutje gemaakt met de firewall door gelijk de admin interface, ook aan het internet te ja, Ik denk dat service providing is inderdaad belangrijk, maar soms moet je ergens stoppen. Nou, dit is een beetje als illustratie, waarom is IoT security nou zo relevant? En waarom zien we dat nou zo steeds terug in het hele verhaal? We zijn gewoon bezig met verschrikkelijk veel apparaten met elkaar koppelen. We hadden dus al, uit het verleden, hadden we al benzine stations en wat allerlei andere devices hadden we al. gekke is dat is sinds de jaren 80, <coughs> niet al, is alleen maar meer geworden. Ik zeg jaren 80, want de eerste apparaten waarvan je kan denken, is dat IoT, Twisting, ja of nee. Netwerkprinters uh, bestaan uh, netwerk al erg lang. En vanuit die tijd kun je al stellen waar we toen niet al bezig met IoT? Denk ook aan de transportsector, denk ook aan de boekensector. Er zijn al heel wat uh, activiteiten geweest waarvan dus al slimme apparatuur is geweest om bijvoorbeeld de TEO te bevorderen. Of uiteindelijk kwam simpelweg kunt Vandaag de dag zie je dus ook verdacht veel 2G-apparaten nog steeds. Waarom 2G? Dus goedkoop, de licenties zijn, redelijk, zijn goedkoper dan bij 3G. En uh, als je dus gaat zoeken, ook een aantal van de kasten die ze dus bij geïnterveren staan, maar 2G-devices. Uh, Want ja, heb een remote, ja, ergens ver weg, je hoeft geen kabel te trekken, je hoeft geen internetlijn te bestellen. Super handig. Dus vandaag de dag zie je dus ook heel erg veel airconditioning systemen die eigenlijk gestuurd worden vanaf een antenne. Waarvan je je daarna afvraagt, maar hoe zit dat dan eigenlijk technisch gezien? Kunnen ze nou inloggen? Is het dan helemaal wat internet op? Ja. Dit zijn de vragen die je dus inderdaad wel kan stellen vanuit het bedrijf. Ik wil dat de connectie betrouwbaar is. Ik wil dat de connectie altijd van hier, de firewall, naar een controlcentrum gaat waar ik controle op heb. Of als het echt belangrijk is, ik ga eerst de VPN opzetten en dan pas ga ik verder. Als ik uiteindelijk een device heb die niet zelf een verbinding kan gaan maken, moet je dus uiteindelijk zelf andere maatregelen gaan nemen. En dat zijn een beetje de grote takeaways, zeker voor beleidskwestie. Je kan best wel veel. Doen, als je dus een beetje een gesloten omgeving hebt of wat controle heeft over de context waarin deze apparaten worden gebruikt. Het spannendste stukje van IoT, zeker tegenwoordig, en waarom het daar zo hot en happening is, het is zo makkelijk geworden om uh, dit soort apparaten, zoals koelkasten, de webcam's, hebben we al gezien inderdaad, met aanvallen van afwebcams op uh, infrastructuur. Dat heeft best wel veel impact gehad. Een aantal duizenden van deze kleine apparaten stuurden ieder slechts een paar. Dat lijkt wel relatief gezien. Die, die waar ze, ze kunnen tegenwoordig gewoon full HD streamen. Zorgen kunnen zelfs al 4K streamen. Dat zijn we ook IP uh, camera's. Prachtig, dus dat betekent dat er best wel een forse processor al in zit. Dus we hebben het steeds over hele kleine low power apparaten. Maar soms zit er een accelerator in. Die ervoor zorgt dat je erg veel bandbreedte kan genereren. Op een heel klein apparaat. Dus je kan er eventueel wel veel schade mee doen. Ik moet even aflossen. We zien dus uiteindelijk heel veel devices en het vervelende is dus je hebt dus inderdaad de grotere deployments, ze komen overal voor, huishouden nu ineens en pas sinds we nu tegenwoordig al uiteindelijk het huishouden in zijn gegaan diegene iedereen een beetje wakker te worden dat we misschien wat moesten doen met dit soort type apparaten, Of vanuit de industrie, dat doen we al een tijdje, maar nu ineens we in de huiskamer, begint men ineens wakker te worden. Uh, de, beeld, uh, de bouwkwaliteit is echt bizar wisselend van totaal geen kwaliteit, je komt ergens uit een Aziatisch land, het moest heel goed geproduceerd worden en de complete assemblage heeft nergens wat over nagedacht het werkt, shit. Fysieke beveiliging. Nou, op het moment dat je dus inderdaad een setting hebt waarvan dat relevant is, dat je misschien een besloten netwerk wil hebben of zo, vaak kan je dus inderdaad een apparaat pakken, schroeven draaien erbij en kan je ook gaan bronnen. En het andere probleem is natuurlijk de hyperconnectiviteit. Maar denk niet alleen maar aan apparaten die via internet zijn verbonden. Denk ook aan bijvoorbeeld slimme thermostaten die met een ander radiografisch protocol, Zigbee, communiceren met een rookmelder. En de status van de rookmelder en hoe de rookmelder functioneert, is dus afhankelijk van hoe de thermostaat acteert. Dus nu heb je ineens ongezien een netwerkje extra erbij in je eigen huishouden. Hier hebben we bijvoorbeeld een voorbeeldje van een thuisnetwerk waarvan we denken van goh, dat kennen we toch al, hè? dus er zitten heel veel uh, herkenningspunten in, we hebben gewoon een internet, een router, uh, wireless router in het midden, uh, we hebben nog een, uh, uh, nog een uh, wireless uh, media spelertje. Uh, telefoons, camera's, je neemt dus veel objecten, printers. Ik vind zelf trouwens in netwerken altijd fantastisch om de printer inderdaad even aan te raken. Wat zou er onder de scanner liggen? Zeker voor de Office chats, Dat wel een soort spot. Um, Oké, okay, nou, dat is af en toe even mijn gedachte af en toe. Kijk, ja, als je dat toch aanbiedt, die interfaces op dit netwerk waar ik ook bij mag. Wat zou er onder liggen? Uh, soms, soms is dat een beetje onprettig inderdaad. Ik ben nog wel iemand die dat dan wel meldt en vertelt. Joh, je hebt net iets lastigs en vervelends van die printer gelegd. Misschien moet je er wat mee doen. Of misschien moet je even de wifi uitzetten als je het toch niet gebruikt. Dus je gaat er de kabel in hebben zitten. dan die feature niet. Uh, dus ja, is het nou echt nieuw wat we met IoT aan het doen zijn? Het is een evolutie. Hier zagen we het al veel naar boven komen. Alleen bij Scala-systemen zien we dus uh, een iets andere type ev evolutie. Dat is gewoon dat ze veel eerder zijn begonnen. Denk aan de jaren 70, zijn, zijn de eerste uh, puur elektrische oplossingen wel gemaakt. Dan moet je dus inderdaad denken aan uh, ik heb slechts een aansluitingje, ik heb een kabeltje, er moet ineens iets hoog, moet iets lager worden. En dat is voor uiteindelijk complete grote netwerken met draden uiteindelijk uh, aan het maken zijn geweest. Denk aan de analoge tele telefonietijden. en zo. Het radencentrum erin in elkaar zit. Dat is hoe het uiteindelijk begonnen is. En later begon het steeds handiger te worden om dat uit te rusten met Ethernet, en daarna met UDP en tcp ip En dan kregen we dus ineens de aanval van vandaag de dag op de devices die eigenlijk niet bedoeld waren om op die manier verbonden te worden. Bij 2012, 2013, 11, 12, 13 zie je dat vanuit TNO en vanuit later ook weer NCSC whitepapers zijn geschreven om dus te voorkomen van, goh, denk na over je. Ecosysteem van het apparaat. Gaat er niet vanuit dat zo'n klein apparaat als dit met een capability van echt niks ineens zichzelf moet kunnen gaan verdedigen. Misschien moet je daar anders over nadenken. Nou, zo zie je dat de keuzes over architectuur hoe ga je het inzetten, relevante apparaten over. Mooi voorbeeld van hoe de dus oude technologie vandaag de dag nog steeds pijn kan doen. Dit is een uh, systeem. Uh, het is relevant nog steeds omdat we vandaag de dag heel veel oplossingen, en ook IoT-devices, dat nou zo'n apparaat als deze, maar een batch, of een usb je maakt niet zoveel uit, maar ik moet wel zeggen, deze kun je aardig goed verdelen. Er zijn heel veel protocollen, die niet encrypted zijn, die niet versleuteld zijn, die geen enkele basis van bescherming hebben gekend. Het is een 100% vertrouwenskwestie, dat niemand, niemand het protocol kent houdbaar, zo'n op security, en dat niemand uiteindelijk gaat code met het protocol van een frequentieband die heel toevallig wat minder gangbaar is. Nou, bij hack de box hebben ze gedemonstreerd dat ze uiteindelijk konden faken dat er een vliegtuigschip ergens kon staan. Midden in de haven, waarvan ze wisten die bocht kon je toch niet halen, maar men ging toch even uit de raam kijken van wat de fuck is hier Nou, dat soort dingen kun je dus faken. En dit geeft een beetje aan van oké, okay, we faken nu uiteindelijk een vliegdekschip, Oké, okay, het is heel duidelijk dat dat niet waar is. Uh, maar als geautomatiseerde systemen ineens een koerswijziging gaan inzetten omdat ze denken dat het is een klein schip, dan heb je dan toch het systeem gemanipuleerd. Ja, dit is een fysiek voorbeeld van de manipulatie van IoT-devices, waarvan de basis simpele protocollen zijn uit de jaren 70, 80 en 90. Uh, telnet, FTP, HTTP en dat men uiteindelijk maar ook hoopte dat niemand inderdaad het netwerkverkeer aftapte en opnieuw replayde met een manipulatie in het verkeer. Er zijn heel veel devices die daarmee of crashen, kapot gaan, of die uiteindelijk het gewenste gedrag voor de hacker uh, uh, realiseren bovenaan. We zien dus uiteindelijk niet alleen dat dat soort devices uh, voorkomen in uh, grote industriële toepassingen, ze komen nogal dicht bij je lijf, in ieder geval heel erg letterlijk uh, dicht bij je hart. Uh, er zijn tegenwoordig heel veel, de meeste uh, pacemakers worden tegenwoordig met Bluetooth uitgerust. Waarom? Het is handig, het is goedkoop, uh, je kan het secure krijgen, maar dat is niet altijd een eis. Ja. Dat is een beetje het probleem. Dus in de buurt van een Bluetooth beacon zou je dus, of een Bluetooth scanner zou je dus eventueel misschien zo'n device uh, kunnen vinden. Vaak hebben ze wel de basisdingen, dat ding staat niet continu in de schoffel. Het moet gepaird zijn, of het is een ander pairing protocol zijn. Net als met, uh, met wifi heb je in heb je verschillende profielen voor Bluetooth. Waarvan je dus of uh, wifi met wpa uh, PSK, dus je hebt één grote sleutel voor thuis, dat is wat de meeste mensen gebruiken, dat is de standaard pairing technologie. Je hebt ook een industriële en meer enterprise variant, zowel voor wifi als ook voor Bluetooth. En dan kun je ineens wel gaan nadenken over sleuteluitwisseling en oké, okay, nu is je gebonden met een medisch systeem. En alleen maar die medische systemen kunnen dat ding uitlezen. Maar dat is weer duurder. Je bouwt dat zo. En er zijn mooie voorbeelden van hoe mensen dus dat dat soort devices dus, uh, aan het hacker zijn. Uh, het is leuk als iemand dus uiteindelijk een hacker is en een, is een pacemaker Dus iemand, Mary Lou, die heeft inderdaad wel vaak gedemonstreerd hoe je daarmee kan kloten met de eigen pacemaker. Mag ik daar een vraag over stellen? Ja. Zo'n apparaat, ik heb geen idee, maar dat lijkt me al hartstikke duur. Hartstikke duur. Toch? Om dat ja. te maken, zodat het in het lichaam kan blijven en zo. Is dan de procentuele extra kosten voor een beetje goede security wel zo groot? Nee, dat is een hele lullige vraag. Ja. Als niemand vraagt, niemand in zijn beleid heeft staan, dat die interface beveiligd moet worden met norm X, dan wordt dat ook in Want het was nooit in de assemblage een onderdeel van het design. Ja. Terwijl misschien maar, maar 1 of 2 3 procent duurder te worden dan. Ja, en dan kijk je ineens al heel snel, en dat is het vervelende van... Wisk-based eerst, en daarna misschien nog cool. goed. Uh, wanneer je dus inderdaad dit wisk-based zou benaderen, dan zou je denken, ja, maar hoeveel mensen gaan nu uiteindelijk of hun eigen pacemaker maken hacken? Gaan hier kloten met dat soort type devices, wat zijn de kansen? En waarschijnlijk als we dat zien, kunnen we hem wellicht door de populatie heen updaten. En zullen waarschijnlijk niet zoveel mensen sterven door het feit dat dit nu ineens gebeurt. Had je dat preventief moeten doen? Uh, ik denk met dit soort type devices dat je ook moet nadenken over hoe extreem kan je gaan. Ja. Kan je een moord plegen met het hacken van een Bluetooth uh, uh, pacemaker? Nou, dat kan. Gaat dat gebeuren, wat is dan de likelihood, dan krijg je dat soort afleveringen. Maar Dat is nu hey. een terug actie van pacemakers. De mensen moeten naar ziekenhuis en de krijgen een update omdat die, uh, die hack kan worden. Gehackt. Uh, firmware niet goed genoeg uh, Degene die dan hier in dit geval dan echt een probleem had, die heeft waarschijnlijk wat uh, straling uh, door het pace heen gehad, waardoor die een uh, Dat is wel heel eng, je een boskast, fysiek een paar centimeter omhoog, stuiterd vanwege de maximale uh, kracht van, uh, van het pace. Uh, maar, het is leuker. We kunnen uiteindelijk ook de koeien uitrusten. Net, IoT-devices, in dit geval met een Lora-chip. Uh, dit is uh, de Connected Cow. <laughs> uh, Laten we wel eens boeren in Nederland, zeker in Nederland, zijn nogal technologisch uh, heftig bezig. Want hoe minder mensen zij hebben, hoe beter natuurlijk hun omzet- en winstmarge is. Uh, dus hoe minder personeel, hoe beter. En hoe meer diertjes hoe beter voor de boeren. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat uh, Clara uh, 67 aan de andere kant van de weide op tijd uh, uiteindelijk of gaat of, of dat ze ziek is, uh, of dat er wat anders aan de hand is. En dan zie je dus inderdaad dat het relevant is, waar staat de koe, wat is de temperatuur op dit moment van de koe, en waar kan dat inderdaad zijn. Uh, daar heb ik geen foto van, maar er is ook een project sinds kort, dat was twee weken terug, dat ging over neushoorns, en het volgen en tracken van neushoorns in Afrika. Uh, dat is weer een andere collega voor me geweest, die is eventjes een jaartje op zijn bed gekomen, want die heeft Lora chips in de neushoorns uh, geboord en uh, gedaan. Het hele idee om ze dus inderdaad beter te kunnen tracken uh, over grote afstanden. Dus wel missen van Lora is uh, misschien het zijn, maar wel voor het, voor het goede doel. Noem maar uh, de volgende. Uh, we zien dus ook uh, uh, IoT devices al wat langer uh, in het verkeer. Uh, auto's willen, uh, willen, uh, willen uiteindelijk data wisselen met elkaar, dat moet heel, heel snel gaan, dus met latency wordt dat meestal heel erg relevant. Dus alle beïnvloedingen op latency kan wel eens in autonoom rijdende auto's dus tot gevolg hebben dat die dus niet kan zinken met de auto daarna, die misschien remt, dus een botsing, kan vervelend zijn. Nou dat soort doelscenario's dat is wel, kan heel heftig zijn, uh, maar enig idee hoeveel Simkaarten die bijvoorbeeld in een auto kunnen zitten. Drie, vier. Stel Tesla, die heeft een heel ander design, die heeft een maar de Bentley, die, ik weet nog niet helemaal precies waarom, maar die heeft een sim. Oké. Okay. Is goed voor ons. Elke <laughs> TV een zitje. Ja. Die abonnementen naast elkaar. Uh, dan moet je denken aan de conciërgefunctie, functie druk op een knopje en dan iemand, ja ik heb geen idee maar, druk dan en dan kun je zeggen bel iemand uit mijn adresboek wat toevallig gepreerd is met mijn toestel. Okay, maar dat gaat dan even apart heen en weer, daarnaast heb je de wifi hotspot en daarnaast heb je navigatie. Uh, misschien dat jullie de filmpjes van een Jeep cherokee hebben langs zien komen die uh, spontaan de ruitenwissers aandeed en daarna de motor uit. Dat zijn niet snel, dat zijn nog wel enge gevoelens. Dus je, je ziet inderdaad een nieuwe connectie. Nieuw is bijvoorbeeld een uh, Nederlands project, Talking Traffic, waarbij wij auto's, denk aan TomTom, -Tom, uh, ingebouwde navigatiesystemen en dergelijke met de uh, verkeersomgeving laten praten of dat nou andere devices zijn of je stop Nou afhankelijk van hoe dat werkt, we gebruiken dus een nieuw protocol, p dit heeft op zich geen authenticatie, het is bedoeld voor vehicular uh, devices. En het hele idee is dus dat je kan connecten met de stoplicht, het stoplicht ter plaatse. En dan vertellen: hoi, ik sta hier en ik heb een vrachtwagen. En uh, er staat nu een vrachtwagen dus, uh, of een ambulance, laat mij erdoor. En dit is nu momenteel een ontwikkeling. Uh, uiteraard is de spanning en sensatie: hoe zorg je ervoor dat dit betrouwbaar blijft? En ik vind het zelf erg gaaf om te faken dat ik 500 auto's ben, stortof. en dan, oh, hier staan 500 auto's dus. Uh, Vanwege de verdeelgraad moet ik hier meer groen laten vallen. Dus ik kan doorgaan. Daar is de e EIDAS-verordening voor. Inderdaad. Uh, daar zie je dus dat soort verordeningen langskomen en dan zie je dus in het, nou, EIDAS. Dit stukje is dan niet uiteindelijk in EIDAS, maar je ziet dan inderdaad, uh, je moet wel voldoende aan de security, de vertrouwenswikkeling. Ja, niet. In dit geval gaat het niet zo ver als AI, dat is te grappig. We maken protocollen, om dus te praten met elkaar. Maar je moet iedere auto een identiteit geven, vind ik. Ik ben dus aan de andere kant van, ik, ik ga voor de volledige security, maak ik nou in één keer gewoon gelijk goed. Uh, maar het consortium wat nu geleid wordt door ministerie van Economische zaken. Uh, en allerlei andere spelers die zeggen, ja al die extra security is dus ook weer extra maatregelen, is dus ook weer extra werk, extra werk lastig, design, hoe werkt dat, al die protocollen, dus is weer geen architect uh, die al die protocollen goed beheerst. En dan wordt het ineens heel veel lastig om dat allemaal goed in te doen. Dus er zijn altijd nog steeds mooie gave nieuwe initiatieven, want ik vind het heel handig. Het uh, is ook wel een leuke grap, alle, alle groene golf stoplichten, zeg maar. Dat komt omdat er één bepaalde fabrikant is met één industrieel, proprietary persoonlijk gemaakt protocol dat hij daar groen geeft. heb je een andere fabrikant met stoplichten, dan werkt het niet meer. heb je dus een ambulance in één stad en ik overal groen hebben, dan is dus voor meerdere vendors, hebben ze tussen een support gedaan dat ze maar het protocol willen. Dus hebben een IOT zelf maakt weer gebruik van verschillende manieren van connectie. Heel erg lokaal dat is Zigbee, dus dat is vooral in één ruimte en we hebben een bepaalde transplans. Je hebt het Het lijkt een beetje op de YouTube als je kijkt naar de beperking uh, manieren. Maar weinig ingezet op security, dat had wel, maar de meeste worden geploit niet. Daarnaast hebben we gewoon het standaard netwerktouwtje. dat lijkt ook wel heel erg veel op elkaar. En 4G, 5G, 3G, 2G, maakt eigenlijk niet veel uit. We hebben allemaal één bepaald uh, iets gemeten en dat is uiteindelijk krijg je ja, internet uit. uit. Het is zelf geen internet carrier netwerk, maar je kan gewoon data transporteren over weer. Dus als we dan gaan kijken naar wat voor aanvallen heb je nu op dit, die, deze type devices, dan zie je dat dit allemaal heel erg lokaal is. Maar deze aansluiting, de wifi en de 4G, 5G en al die andere uh, variaties, Lijken erg veel op elkaar. Ze kunnen allemaal geconnecteerd worden aan het internet. Nou, dat hoeft niet, je kan het dus kan gesloten netwerken maken. Maar ze zijn allemaal verbonden aan het internet. Dus als je kijkt naar wat voor risico's heb ik nu, het is nog steeds dezelfde type devices als bijvoorbeeld een webcam. Die hiermee verbonden is. Alleen nu is het oefbras, nu is het iets anders, het maakt niet veel uit. Um, dus daar moet je altijd even rekening mee houden dat dit soort aanvallers zichzelf, zeg maar, op de tegelijkertijd manier kunnen vervaten. Nou, is weer even anders naar het volgende plaatje. Dit is een uitlegje voor LoRa. Aan de linkerzijde de end nodes, de apparaten die dus in het veld staan. Een paar miljoen devices is een beetje het idee. Dan hebben ze een gateway. Denk aan een wifi router zeg maar, gateway of uh, zendmast. Uh, bij KBN hebben we dan uiteindelijk uh, LoRaWAN uh, gateways geïntegreerd op dezelfde zetmasten uh, als we dat die die al hadden voor uh, 2G, 3G, 4G. Daarom ja, komen we een redelijk programma uiteindelijk aan de slag met de landelijke dekking. Dan hebben we een grote core, die dus al dat netwerkverkeer ergens naartoe brengt. En dit maakt het heel anders met LoRa. LoRa heeft heel weinig ruimte voor data. Het is op zich klein, heel weinig data over de mogelijkheden. Je kan ook continu wat data overdrachten. Uh, dat is het leuke van LoRa devices naar de drie klassen. de eerste klasse, klasse A, is dus dat ze in slaapmodus gaan. Hij wakker, gaan ze zenden, hoor je, de temperatuur is dit, dit is mijn GPS coördinaat morgen, gaan ze weer slagen. Het hele idee is met LoRa, dat is bijvoorbeeld wat simpele applicaties met één AA batterij een jaar lang of twee jaar lang kunnen laten gaan in het veld. En dat zorgt ervoor dat het heel goedkoop is om heel veel devices en heel veel goede auto's whatever uh, uh, aan te kunnen sluiten op dat LoRa-netwerk. Dat is hoe je die schaalvergroting Het is super simpel. En ook uiteindelijk en Dat maakt het verschil. Dus, dan heb je in klasse B. Dan kunnen ze aan, dan kunnen ze eventueel in een groep worden gestuurd. Dus je krijgt een soort broadcast verkeer. Dat kan dan. Dat bestaat dan alleen maar voor de klasse B-nodes. En bij de klasse C dan staan ze continu aan. Maar dan zitten ze vaak gewoon aan de spanning. 220. Dat is wel wat een nu Behalve kan dan dat we integreren. Hier zit de applicatieserver. Totaal anders van al die andere netwerken is dat deze applicatieserver bij een bedrijf. Of instelling uit kan komen. Dus zij kunnen zelf een API hierop aanspreken en dan bijvoorbeeld de stoplichten sturen of wat nu dan al gedaan wordt in een paar straten, lantaarnpalen aansturen en checken of de lamp kapot is of de lamp aanwijst. Aan de, uh, wij denken dan in ieder geval uh, ook aan de maatschappelijke gevolgen. Hoe erg is het dat iemand eventueel het lora netwerk manipuleert op een dusdanige manier dat de lampen uitgaan? In de straat die s'avonds donker is ongunstig voor iedereen die de langs komt. Uh, voor criminele activiteiten. Dus soms moet je wel even nadenken. Over in welke context ben je uiteindelijk bezig? En dat moet je helemaal door de keten heen gaan. Wij hebben dan toevallig gekozen voor een werk wat uh, overal encrypted verkeer heeft. Er zijn andere landen. Ik geloof dat het Italië is anders in Frankrijk, waar ze dus een lora netwerk hebben en we ze jaar dit is IoT toch niet te beveiligen. En dan zetten we ook niet de basisnetwerken, chips, features. Aan. Dus het keuze van het netwerk om het aan te bieden uh, en voor de klanten om het ook te gebruiken. Uh, in Nederland hebben we er dan voor gekozen, bij eisen dat de klant dit gebruikt, dus geen andere bouwstijl, dat je dit iets veiliger maakt. En daarmee kun je dus een gesloten netwerk creëren tussen de klant, de applicatieserver waar ze op, op koppelen. Ons KPN-netwerk nemen op het met en encrypted verbinding. Dora, netwerken, die dus internet nooit meedoen doen aan de DDoS, wat het DDOS, want het volume zijn te laag. Zelfs met miljoenen in de deployment krijg je dat er niet doorheen. En ze komen alleen maar uit bij die ingrand <coughs> die verantwoordelijk is voor langerpalen. Of voor, hoe ben ik dan? DVD we dus hebben een setup met heel veel de al de in Nederland, worden langzaam vervangen. Dan krijg je dan een LORA-chip om te zien waar staat hij, wat is de batterijstatus, wat we moeten vervangen enzovoort. Dat kan dan niet meer. De desmin hadden we al gezien. Uh, wat ik op zich wel belangrijk verschil vind, is uiteindelijk dit is gewoon niks anders dan een Linux-device. En als we gaan kijken naar wat voor beschermingen heb je ervoor met de standaard-features, firewalls als een andere andere Ja, dan gaan we uiteindelijk naar de andere. En het is uiteindelijk een leuk grapje: van wat is er nou gebeurd? Nou, er was een hekkerkamp dit jaar, een paar maanden terug, en dit is het allereerste functionerende prototype van hun iot Device. Wat wilden ze nou maken? Zij wilden maken een badge dat je naam doet. Hm. Nu hebben ze geproduceerd. Badge. En daarna door, nou, hoe moet je dat nou designen zodat dat, dat, dat altijd aan blijft ook als de batterij eruit is? de i-ink voor gebruikt, het, het gaat. Wat nog verder leuk is, is dat je hier nog extra netjes op had kunnen solderen, maar je had er ook alles mee kunnen doen. Aan de achterkant zit nog een aansluiting om nog uh, extra functionaliteit en zelf nog een extra bord erop in te klikken. Uh, je kon hem herprogrammeren. Er is nog een slot aan de zijkant. Daar uh, ja, kom je op aan. Ja. Ja. Aan de zijkant kun je dan nog een eigen geheugenje in doen, dus een micro-SD-kaart. En daar zit er wifi en bluetooth op. Dus je kan hier al van alles nog wat plannen. En dat is ook gebeurd. Uh, dit is dan MyBash. Je kan het de zien, het ziet er een beetje uit als een ouderwetse Game Boy. Uh, maar hij draait een micro-PiFone. Maar het is een ontwikkeltal. Op MicroPython is dus uiteindelijk een volledige omgeving waarin je je scriptcode kan laten draaien. En daar kun je dus uiteindelijk, in dit hele framework, kun je, dus, uh, je eigen apps maken. Nou, hij draait op de wifi, hij is momenteel verbonden met het internet. Ik heb hem net nog geüpdate. En Dan kun je er helemaal doorheen, straks mag je hem nog wel even aanzetten. Ik zal het even voor na de sessie, want hij is nog wat vragen en Dan gaan we naar de eerst, volgende slide. Want ja, dan maken hackers dus uiteindelijk een batch. Die verbonden is met wifi, die verbonden is aan het internet. Hier in het, het hackerkamp hadden ze 100 gigabit internet, nou, ze niet allemaal volgekregen uh, met de badges, maar ze hebben wel wat was het dus van 3000 badges hebben ze gezien. Is uh, iedereen was er leuk mee bezig, en daar waren ook inderdaad de nodige praktische problemen, want ze stonden toe om je eigen apps te maken. Er waren dating apps trouwens gemaakt, Dat is wel ook inderdaad, andere vanuit een tentje, inderdaad. mensen inderdaad kunnen aanspreken. Je willen ook een IP-adres zien van het toestel, die hebben we vorige ook opgeladen. Mark? What could possibly go wrong? The day for je, uh yesterday. We got this. Who of you got this on their badge? <laughs> it was it was amazing. Uh, someone uh The, the, the flashing stations were used on Saturday before the event. We just shipped them, and we didn't bother to change the password. So, and it was on a sticker. <laughs> yeah, well, we have to get these done done quickly. So, um, is the, the the guy who did this? Are you still here? Yeah, give us a wave. No, we uh, already shook hands. Uh, this is uh, This is awesome. This is why we're here. I predicted that on day zero or day one, someone would find a way to break all the badges. Well, on day zero, there was, uh, in the Hatcher, there was an app that uh, that bricked the badges and the ransomware and the viruses got progressively impressive, and uh, y yesterday, uh, two of our guys uh, basically <laughs> decided, okay, let's build in a safe mode and let's build in an antivirus. Uh, Devlold dev dev build that or something, I don't know who that is, but thank you for that. And I already saw experiments on how to break that. So awesome. It, it's been an incredible experience doing this. Ok, um, what is er nou eigenlijk gebeurd? Op dat kamp hadden ze dus de batch, ze dus uiteindelijk apps in de app loader gezet. En de apps konden dus uiteindelijk zelf weer de control overnemen van de device. Nou, dat ging zo fundamenteel dat je nu dus inderdaad ook uh, een andere uh, de ransomware dat gaf dus uiteindelijk een bericht. Uh, we willen graag één flesje club maken, dat staat hier ook ergens in de hoek, zeg uh, willen We willen graag om de volgende tent ontvangen, dan krijg je de code en dan krijg je uiteindelijk weer controle over je eigen best terug. Ja, oké. Hm. Nou, oké, okay. dus er waren inderdaad nog heel Maar ook he, attack services, die hoorden het al, er waren best wel veel uh, mogelijkheden om dat ding aan te vallen. En eventjes in kort we met de tijd. Ik probeer dit enigszins in de computertaal uh, even uit te drukken. Maar goh, waar zijn we nu eigenlijk nou begonnen? Nou, stel dat je toegang hebt tot al deze pinnetjes aan de achterkant. Dan kun je dus uiteindelijk controle overnemen. Uh, er zijn bijvoorbeeld speciale pinnetjes die heten JTAG. J-T-A-G. Dat is primair bedoeld als Debugging Interface. En in de Debugging Interface kun je daarmee uh, kan je daarbij. Dat betekent, je hebt access toegang tot de seriële interface van het apparaat. Dan gaan we hier even kijken. Heb je toegang tot de seriële interface? Go to Interactive Console. Oké, okay. Interactive Console. Interactive console, go to, uh, nou, als je, als je dus een eigen console hebt, dan betekent dit? Je kan zien hoe die opstart. Je kan de eerste regels zien. Stel je zou een keertje een de Linux device hebben gestart, zie je gelijk. Oké, okay, ik ga nu even wat laten zien. Dit is een normale computer, hij start met de op en dan zegt. Zo voor je tegenheugen, ik heb dit gevonden, en nu ga ik door. Dat is de komst. Kun je daarbij, dan betekent het negen van de 10 keer dat je ook uiteindelijk de opstart sequence, de boot sequence, uiteindelijk kan aanraken en manipuleren. Nou, en als je dat uiteindelijk hebt, afhankelijk van of je een goede encrypted bootloader hebt gebruikt, we laten later nog even over hebben over wat dat exact allemaal wel niet inhoudt. Dan kan je uiteindelijk zeggen van goh, nu kan je echt met, op, voor langere termijn echt kloten met het device. Een langere termijn kloten met het device betekent simpelweg uiteindelijk, het leidt uiteindelijk naar arbitrary code execution. Ik kan dan volledig zelf bepalen wat er op dat device draait. Als dat een router is, nogal kloten. Als dat zo'n apparaat als dit is, dat is leuk, hè? zagen we inderdaad. Ga je. Als dit je industrial control system is, niet zo best. Als dit het uiteindelijk je hard monitor device is, ook niet zo best. Enzovoort, enzovoort. Dus we hebben fysieke aanvallen, We hebben ook bijvoorbeeld een fysieke aanval dat je een jammer hebt. Uh, stel dat nou je gebruikt een jammer, nou, wat zou er dan nog kunnen gebeuren? Je zou dus eindeloos uiteindelijk, ja, verliest uiteindelijk zijn connectivity, maar hij gaat dan eindeloos proberen. En misschien dat het eindeloos proberen niet zo goed geprogrammeerd is in een cache. Of haar verliesdata. Je hebt allemaal meespunten die je vergeet, die je kwijt bent. Misschien is dat niet relevant. Misschien reboot die. Of je krijgt ineens een opening die je nog niet eerder had gespeeld. wat je voor En dan krijg je dus uiteindelijk een, een logische aanval. Nu kun je ineens meer doen. Denk aan hardware code execution. Dan kun je weer zelf bepalen wat het ding doet. Je kan eventueel ook en naast gaan zitten en zelf een radio hebben en dan gewoon berichten sturen naar de device. Afhankelijk van het protocol wat je gebruikt hebt, denk dat een IES-systeem met die schepen. Kun je dus aan de slag gaan en zelf gewoon het hele ding het hele ecosysteem verkloten. En je wil misschien niet alleen maar controle overnemen van één device, maar de hele hubs. Ja. Um, uiteindelijk is het een, een vertrouwensmodel. Denk aan. Uh, wat voor, wat voor dingen hebben we nu het eindelijk om vertrouwen te hebben? Dat is bijna niet te doen dus voor zo'n Het gaat om dat je je verantwoordelijkheid ja. neemt, dat leverancier. niet Wat je nu ziet is dat, het gewoon wat er al gezegd werd, er wordt gewoon gewoon op de markt gedumpt. Omdat het gewoon marketing, functionaliteit, het is snel. En we leveren er geen security mee. Nee. Nou, dus daar, daar willen we, we, we, daar we, daar we, we van. Dus je moet zorgen dat er een baan is. In zit, zeg maar, de, nou ja, de latest van het moment dat het beschikbaar uh, is of op een andere manier, maar dat er een verantwoordelijkheid ligt bij een leverancier om niet alleen maar functionaliteit te bieden, maar het op een veilige manier te doen. Want uiteindelijk ja, kunnen de uit. mensen aan dood gaan. Ja, ja. Ja. Zit, en binnen een timely manner die dingen oplossen die gevonden zijn. Nou ja, dat dus wordt er allemaal bij. Ja, de ene van fabrikant, gaat het er anders mee om dan de andere. Wil je trouwens wel even je naam noemen? Sorry, Mark, kort. Paul Vron, ik zit bij CA Technologies. Um, wat ik maar vraag, kijk, ik denk dat het moet wel in relatie staan van het product. Wat is het security risico als mijn tandenborstel ge gehackt wordt? Is dat hij in je gezicht op Nee, dus is Is dat mogelijk? Nee, hoor. Dat hij zegt, je moet gevoest, terwijl het niet zo is. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is een risult gaatje. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik denk niet dat, niet dat we deze discussie. Het met het uh, als in maar, maar als je bijvoorbeeld de smart Locks koopt, dan ga ik ervan uit dat mijn huis op klopt zit. Als het tot dat vind ik een hele andere discussie. Ja, maar dat was een connected beertje of een pop voor kinderen. En die camera die dus op afstand. Maar dat is dus als mijn tandenborstel ineens met mij meeluistert, wat ik allemaal bespreek in de badkamer. Kan is maar een kan, kan meer niet, kan niet, niet, Maar dat niet. doet hij niet, die relatie moeten we wel leggen. Die tandenworstel die heeft feitelijk heel weinig risico's voor jou persoonlijk. En dat is denk ik wel een punt en dat is ook de reden waarom. Maar wat je ziet, die tandenworstel, die kan wel optrechkelijk richting het netwerk genereren. En die kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een diepdotter tank. Dus je ziet ook dat een consument, die zal ook gewoon niet goedkoopste kopen die niet veilig is, want zal hem een worst wezen. Uh, hem zal het niet schaden. Het schaadt iemand anders. Sterker nog, op het moment dat dat ding gecompromised is, en er komt een, een recall, de, de kans dat hij dat ding gewoon in het netwerk laat, en dat hij er gewoon mee doorpoest, en dat hij gewoon door die los, die is heel groot. Ja. ja. Ik vind dat je in een... Is mijn naam is Mark de ja? uh, privacy factory. Ik vind dat je uit moet gaan van accountability. Ongeacht welk producten dus. Als er een probleem zich voordoet, dan zal het bedrijf moeten aantonen dat ze alles gedaan heeft om datgene wat er gebeurd uh, is, uh, te voorkomen. En, uh, en op het moment dat ze dat kan aantonen, zeg ik van oké, okay, dan ben je, dan ontloop je de dans. Maar uh, in principe ben je accountable. En, en wanneer heb je alles gedaan? Dat zal de State of the Art zijn. En die zal, zal op dat moment uh, boven water moeten komen. Ja, en ik vond dat als je een digitale maatschappij op deze manier wil meenemen dat je behoort te weten wat state of the art is of security. Ja, maar Blijkt maar dat niet. Die Blijkt die maar. Nee, nee, blijkbaar niet. Maar dat is wel, als jij naar, uh, zoals Europa dat wil, naar een digitale maatschappij wil gaan, dan zul je net zoals op het vlak van privacy, zul je ook op het vlak van security moeten kunnen aantonen uh, dat je je hebt gehouden aan, aan de, de regels die daarvoor gelden. Ja, ik ben, uh, ik, het is heel simpel, hè. Ik bedoel, we moeten die dingen gewoon veilig maken, dat is de enige oplossing, want anders knalt die digitale maatschappij uit elkaar. Ja, maar, maar ik reageer met name op, de. er worden allerlei voorbeelden aangehaald, en ik ja. denk dat je van de voorbeelden af moet, en dat je eerder naar een, meer abstractie moet gaan, en zeggen van oké, okay, uh, jij wil met een bepaald product dat uh, geconnecteerd is de markt op, prima. Dan ben jij ook uh, verantwoordelijk om, als er iets meer fout gaat, om aan te tonen dat je uh, zeg maar, uh, dat ge, uh, die moeite getroost hebt die op dat moment geldend is. Want als je die continu beveiliging uh, gedurende de life cycle wil overeind houden, dan heb je dus elke keer dat je je daar aan moet aanpassen. Nou, op dit moment, hè, wat je ziet in Brussel, zegt nou, hoe kun je dat nou aantonen? En zegt, kijk, dat is eigenlijk heel moeilijk. Want, maar wat je wel kunt doen, we kunnen een bepaalde standaard zetten. En vandaar moet je aan En dan kun je gewoon aantonen, ik heb aan die standaard gedaan. Ik wil niet zeggen dat je niet gehackt wordt, maar meteen op reageren. Ja. Uh, dat hebben we hetzelfde gedaan in de privacywereld. Ja. Daar hadden we ook een directive en die zei van, oh dat is om, en na verloop van tijd constateerden we dat de technologie ons ingehaald heeft. Ja. En op grond daarvan dat is nu de regulation gekomen. Ja, of die gaat komen. Dus daar probeer je op dat moment uh, technisch uh, lo uh, los te komen van de techniek. Dus op het moment dat je een norm uh, introduceert, is mijn vraag: loop je dan niet het risico dat die norm over een jaar uh, achterhaald is? Ja, deze, in deze wereld. Niemand weet nog hoe je veilig bouwt op die manier, dus op dag 1 achterhaald waarschijnlijk. Serkum, ik ben. Ik hou ook weer van privacy. Um, ik wil er wel op reageren, wat je, wat je ziet in de, in de richtlijn en ook in de nieuwe uh, verordening is dat de, de norm is open en de norm die zegt eigenlijk van je moet met de beveiligingsnorm, daar moet je rekening houden met alle omstandigheden van het geval. <coughs> Kijken naar wat is, het, wat is het risico, wat kan er misgaan, hoe erg kan het worden, uh, wat, wat kost het eigenlijk om al die beveiligingsmaatregelen te nemen, want, want we zijn niet het regelen, we gaan niet oneindig veel verplichtingen opleggen op aan, uh, aan bedrijven. Uh, wat is er allemaal mogelijk? Uh, hè, als, je naar, als je naar het hele plaatje kijkt en als je kijkt naar gezond verstand, wat zegt het gezond verstand dan dat Philips bijvoorbeeld had moeten gedaan? Goed. Ja, ja ik, vind het, ik vind het allemaal niet zo makkelijk. Want het vervelende is dus, aan de ene kant zie je dat er dus hele suffe plaatsvinden van dingen die gewoon Overnaam, ja. Maar aan de andere kant, zelfs als dus, je ja, een security stilteaar wordt Ja, als er gewoon een, uh, iemand die gewoon sterk is en een paar weken tijd krijgt, kan je een hele hoop bereiken. Het is heel moeilijk om dat soort dingen te bestaan. En naarmate, naarmate de straf die je krijgt als je hek wordt, kan dus... Ze zeiden op de wacht, dat is heel mooi. Stel dat je een financiële penalty legt, zoals die 4% een nieuwe privacy hebt. Je geeft de hacker een nieuw businessmodel. Die zegt namelijk: ik kan jouw spullen nu hacken, dat kost jouw 4%, geef mij de 2% en die doe ik niet. Dat vind, vind niet. ik een heel uh, creatief argument, maar daar zou ik nooit aan meedoen. Nee. nee, dat vind ik zeg. Dat is van: ja, nu ga ik iemand anders uh, uitnodigen om, en dus, dus, dus uh, verlang ik mijn eigen normen. Nee, hey, ik zeg dat je, ja, je eigen door moet verlaten. Dat, dat hoor je mij niet zeggen. Ik zeg op het moment dat jij een open-end verantwoordelijkheid krijgt, dan kun je dus kapot gehackt worden. Ja, maar, in de privacy, en dat is inderdaad wat jij net zei, het is state of the art. Hier wordt je in state of the art. En op het moment dat je aan een state of the art voldoet, dan ben je dus op dat moment liable. Ah. Dan, dan kunnen we dus gewoon zeggen, nou weet je wat, de state of the art, die vangen we in een norm. Die norm die updaten we natuurlijk norm. Ja, dus als jij in het jaar 2017 een product uitneemt, dan was dit de norm. Als je daarvan doet, dan heb je de jaar uitgehaald. Nee, want daar hebben we het net over dat die nieuwe, uh, ik weet niet wat er dus aankomt, waarin je zegt, hoor, je moet continu beveiliging en moet je live. Zolang het product nog zeg maar, in de roulatie zit, moet je zorgen dat die beveiliging, dat die software, steeds up-to-date is. Nou ja, dat betekent dus dat je in die, in die cyclus steeds moet zorgen dat je state-of-the-art Oké, okay, dan, dan gaan we dus naar het moment dat we zeggen, is van, het minimum is dat jij je spullen update. Voor ja, jaar. En mee blijft ontwikkelen met de state-of-the-art. Ja. Dus ik heb een nou, aantal tandenborstels gekocht en die staan in de markt, en ik word wettelijk verplicht om updates te leveren. En dan, hè? Maar ja, dat doen we niet eeuw. Ik bedoel, sorry, maar ja. ik noemde het één jaar, laten we zeggen, Philips zegt, de gemiddelde tandenborstel gaat via mij, wij leveren voor elke tandenborstel via updates. Ja. Ja. Stap, Op een gegeven moment hebben die developers die gaan aan een ander project, dit is zijn weg, ik bedoel, ja, er zitten ook geen inkomsten meer aan dat andere fire en and forgetting. Maar dat is wel dus moeilijk hè. Dus wij hebben nu normaal ding, dat leg je bij de mediamarkt, 39,95 euro, het is bijna kerstmis. En Philips verkoopt dat ding en klaar. En nu ineens gaan we service verkopen. Het is niet meer een tandenborstel product, nee, wij verkopen een tandenborstel service. Wij ja, ja. moeten dat ding ja. blijven volgen, moet ik weten waar is dat ding überhaupt in de wereld dan Moeten Moet we gaan trekken? Want die ah, keuze ja. is het. Ja, dat, dat doet Apple toch ook met zijn update? Als je een Apple als je iPhone koopt, dan zit er Precies. Dus Die tandenborstel, maar die wordt nog een Maar dat is inderdaad nogal een verschuiving. Dus je ziet binnen Philips is het dus nu ook zo dat als een Connect. Gemaakt wordt, dan moet er in dat hele businessplan moet het maintenanceplan worden meegenomen. Dat is echt heel nieuw voor al die mensen. Ik kan je vertellen, die, die proberen een hoofd eromheen te vouwen, een maintenanceplan, voor tandenborstel. Ja, dat is doen doen het, hè? dus daar beginnen wij dus mee. We lopen een beetje vooruit, denk ik, op wat de wetgeving gaat worden. Maar inderdaad, we beseffen ook, je zult het maintenanceplan moeten gaan maken. Maar laten we nou eens eventjes praten over, oké, okay, we gaan een wettelijke verplichting maken van je moet updates leveren. Wanneer heb je aan die verplichting voldaan? Want wij, wij zien het als volgt: dat vind natuurlijk altijd het beste jongetje in de klas, de waar je een doen, mooie updates, hele slimme mensen. Maar nu komt er een willekeurig andere manufacturer, die uh, een of andere brand dat ken je niet, die ligt uh, 1995 in de Mediamarkt, waarschijnlijk volgend jaar de volgende brand. Natuurlijk levert die ook updates, totdat het bedrijf verdwijnt. Kijk, in dezelfde fabriek verschijnt er een nieuw bedrijf. Ja, heel gek, maar die maintenance verplichting is meegegaan met de opwerp van het bedrijf. En als zin dan dus het apparaat eruit voordat hij uh, zijn bedrijf? Nee helemaal niet. interessant. kom je toch meteen nieuw aan. Dat is één. Of, weet je wat ze doen? Ze huren gewoon iemand in en zeggen, maak een update. En die levert wel een update, dus kijk, de software is nu echt anders. Het gat is nu van hier naar daar geschoven. Feitelijk heb je het echte probleem niet opgelost. Dat is heel makkelijk om te maken zo'n meteen. Het kost bijna niks. Hoe kun jij, hoe kun jij toetsen dat die update, zeg maar, goed is? Hoe, hoe definieer je dat? Maar dat is wat ik dus straks probeer aan te geven, is dat ik zeg van, oké, okay, er is een update. We hebben die security uh, verplichting. Uh, en uh, op het moment dat er iets fout gaat, dus dat is in feite de accountability niet op voorhand, maar achteraf, dus, uh, met terugwerkende kracht, gaan we kijken als er liability is, of er li li liability is, op basis van accountability. Je moet kunnen aantonen dat inderdaad dat wat je net uh, beschreef, dat dat niet het geval is en dat jij een solide uh, update hebt gegeven die op dat moment voldeed aan de state-of-the-art, je hebt nu de, vanaf 25 mei uh, 2018 geldt precies hetzelfde in, uh, in de privacywereld. Dan moet je, uh, gezien de stand van de wetgeving enzovoorts, op het moment dat uh, er een datalek is geweest, moet je kunnen aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om dat te voorkomen. En vervolgens, uh, als de datalek geconstateerd wordt daarop een aantal acties ondernemen. Ja, dat is de wereld waar we naartoe gaan. En ik denk mm -hmm. dat je dat op het vlak van security uh, in detail moet gaan doen. Als ja. Ja. Dus jij, zegt, jij zegt, van nou, weet je, dat hele de manier waarop wij die privacy verantwoordelijkheid inrichten, dat is een goede, dan moeten we doortrekken naar security. Ik denk het wel, ja. want ik denk dat security net zo'n belangrijk item gaat worden in, in, in, in de Internet of Things als, als datgene wat we met de data doen. Okay. Ja, heet Jan, zeg Bartsch. sorry. Moest um, ik ook nog zeggen. Ja, ik doe mee met jullie beta-programma, dus ik krijg af en toe leuke beeldjes. Oh, leuk. Ben ik ook. Ik ben ook echt hacker daarin. Uh, ik zit veel meer te kijken naar mijn persoonlijke situatie. Kpn is bij me thuis, Philips is bij me thuis, andere concurrenten Ik heb zo'n uh, zo'n getest, Er zat ook een Apple. En dan heb ik straks dan Heb ik straks een, een app voor mijn tennendoorstel, een app voor mijn scheren. Ik ga maar door. Um, en dan kijk ik niet eens naar onze consument zo naar die security allemaal. Daarvan heb ik zoiets van het is allemaal woord Maar ik wil wel weten wat Philips van mij weten. En hoe ze daarmee omgaan. Ja. Dat vind ik veel belangrijker. Ik heb het een paar keer ook in die als aangegeven. Hartstikke mooi producten. Ik kan alles instellen. Ja. Bijhouden in de app, Bluetooth, weet ik het allemaal. Maar waar blijven die gegevens nou? Dat heb ik nooit antwoord gegeven. Ja. ja, maar dat is de discussie hier. Dat is wel een discussie waar ik heen wil. Ja, maar bij de televisie van ook, ook, ook Philips, maar al anderen, die het daar ja. zo aangetoond, die Philips trouwens, maar bij anderen is aangetoond dat ze die gegevens verzamelen. Uh, dan gaat het erom hoe lang blijft de service draaien. Bijvoorbeeld een Blu -ray of Philips, de Blu-ray van Philips, televisie van Samsung, die, die service werd erin gestopt. Ik heb het niet eens over security, zeggen ze, dat na twee jaar, in ieder geval Samsung, na één jaar werd, werd de, gaat de smartphone die ze uitgezet omdat ze die server gewoon decommissioned hebben. Ik Had jij ook? Ik nou, ook. Nou, dus, dus dan, dan helemaal los van het security-vraagstuk. De server wordt gewoon uitgezet. En dan wordt er soms gezegd, ja, chipset is niet meer te beveiligen. We kunnen de security niet meer toevoegen. Uh, uh, die, die chip die kan, die kan de nieuwe programmatuur niet aan. Die is te traag. heeft te er geheugen. Dus we disabelen gewoon die functie. Of niemand gebruikt die feature. Dus ik zet het, want ik heb de statistiek. Dus ik zet hem uit. Want ja, het kost me zoveel euro om een ducht te houden. Met feature. Ja, precies. Of als je die fiets wil blijven gebruiken, dan moet je accepteren dat wij advertenties gaan plaatsen op jouw televisie. <lacht> uh, en dat, dat gebeurt nu ook Dus da daar, daar is nog wel een... wat. ik graag zou had willen zien in die apps, is gewoon een hele simpele optie, net zoals bij die TV's: geen internet. Dat het gewoon op mijn telefoon blijft en dat daar wat een beetje mee gebeurt. En misschien één keer in de zoveel tijd, via de Apple Store, weet ik vooral dat dan zo'n update En die tandenborstel-update vind ik niet heel ja, en in het praat ook niet. Ja, leuk. Maar het feit dat hij praat met mijn telefoon, vind ik veel enger. Ja, dus je hebt de hele lijn de persoon. De tandenborstel die niet connected is met de smartphone, is niet de herleiden Want op het moment dat jullie mijn MAC-adres hebben of een andere security van die telefoon, heb je dan zit je gelijk aan die nieuwe wetgeving, die die PR aangegeven heeft daarna. Het is een personal identity. Ja. En daar gaat dus later naartoe naar en Apple weet dat ik jullie product gebruik en, en Facebook weet het en, en LinkedIn weet het. Ik durf te werken, uh, Google weet, weet al voordat jij hem gekocht hebt, dat je het kan nog wel kopen. Ja, voorzien. En je kunt iets filosofisch Ik heb nog even een ander viewpoint bij ja. deze kant. Ja, uh, ja ik uh, ga niet zo echt door op wat jij net zei, maar wel op wat jij net zei over de advertenties en dat had het over dat die pet in België nog uitgedacht wordt. Uh, heb jij ook ideeën over hoe er voor die updates betaald moet worden? Want uh, kijk, ik kan, kan ook wel een bedrijf zetten van wie dan uh, uh, eerst betaald gaat. Nou, dat vind ik wel interessante dingen. Hè? Dus een van de dingen is, dus als je zegt van de full economic lifetime of de product lezen waar wij updates, dat is heel simpel. Dat zit dan in je aankoop bedrag verwerkt als wij geen advertenties gaan tonen. Ik weet niet of de hele wereld nou voor het advertenties moet zitten. In ieder geval wou je al niet dat die data gebruikt dan komen er ook geen advertenties. Uit. Dan koop je gewoon een duurder tandenborstel denk ik dan maar. maar dat betekent dus ook wel voor al dit soort producten dat op de dag dat jouw economic lifetime is opgehouden, dat inderdaad dat je op zwart gaat. Dat zag je bij Samsung in een jaar. Dat dat is wel heel erg, erg hoor. Maar, maar, uh, maar dat geldt eigenlijk voor alle producten die connected zijn: dat ja, zodra je stopt met updaten en het is over de ziel. Maar je er toch geen, uh, geen connecties meer bij voor, uh, voor oude systemen. Legacy. Dat kun je nagaan. Ja. ja. <laughs> maar, he, dus, uh, maar, maar dat je dus op dat moment eigenlijk vrijwel direct je functies verliest, dus plant obsolescence op onze maatschappij. Nou, dat gaat volgens mij procentpunten economiekosten gewoon. Ja, ik heb een aangegeven. ...die wij gaan creëren daarmee, dat is ook al niet zo leuk, nee. dus ik denk puntje. dat nog wel een, een probleem. Het is ook niet eentje waar Philips direct een 1, 2, 3 in antwoord heeft. Het is wel waar we over aan nadenken zijn, hoe kunnen wij nou inderdaad updates leveren die, die goedkoper worden? En uh, daar had ik een filmpje over. Nou. Jammer. Dat heb je niet binnengekregen de filmpje van, uh, van Darkwaard en Casa Green Want dus een van de technieken die de Amerikaanse overheid gepioneerd heeft en waar wij als Philips heel erg geïnteresseerd in zijn op dit moment, is volledig automatisch patchen. Het dus zijn computer artificial intelligence die op zoek gaat naar de zwakke in jouw programma. Aan de hand van de state of the art, die dat ding natuurlijk binnenhaalt ze vindt, maar ze ook weer repareert. Nou, op het moment dat die technologie zou zijn, dan kun je dus zolang je maar wil die patch blijven genereren. En dan kost het ook niet veel. Ja, een stukje rekenkracht, Maar ja, laat doen. C.T. at home, patching at home. Dus dat is een richting waarvan wij zeggen, goh, zou dat realistisch zijn? Zou dat echt kunnen? Dat is maar de vraag. Hè? Want een van de dingen en daar denk ik denk ook waar je over moet nadenken, een patch kun je niet altijd uitvoeren. Ja, typisch wat je ziet bij zo'n tandenborstel, Die wordt helemaal uitgeknepen, want dat ding moet 39,95 zijn. En dus kan er nog een beetje geheugen uit, dan wordt die toch in een paar centen goedkoper. Nou, we gaat het er ook net over. Dat doen wij natuurlijk ook continu. En dat betekent dus, dat als jij een patch wil genereren, ja, dat kost uh, misschien, uh, weet wat, 100 kilobyte aan, aan geheugen, maar die is niet vrij, die is allemaal in gebruik. Dus dat gaat helemaal niet. Dus ik kan me ook voorstellen, dat je zegt, nou ja, weet je, als jij Eigenlijk lang een en misschien moet je ook laten zien dat je er een geheugen voor bewaard hebt voor de future Packs. Die kosten niet, de kosten van Philips, die kosten voor onze consumenten. Wij houden van onze consumenten, dus, want, dus wij willen helemaal niet dure dingen maken. We willen goedkope apparaatjes maken, vind dus dit voor iedereen ja. leuk en dan kun je meer, meer dingen kopen. Dus dat is wel ook een Kun jij nu al voorspellen hoeveel resources je in de toekomst nodig gaat hebben voor je pack? Nou, We weten allemaal bij de iPhone 4 dat Apple het op een gegeven moment gewoon heeft opgegeven. Ja, oké, okay, dat ding kan geroerd worden. Zo so beheerst. De hardware is gewoon niet goed genoeg om de route tegen te houden. En zo handig stop. De volgende generatie apparaat hebben ze een andere chip ingestopt. gestopt. Nou, dat was ik weer een tijdje veilig. Ik geloof dat daar omdat er inmiddels ook alweer problemen mee zijn. Maar... Je kan het, je kan het uh, tegen de business geven houden van een terugroepactie. Hè? En dan uh, heel veel negatieve aandacht in de, in de pers natuurlijk. Hè? Dat is, uh, een negatieve reputatie. Ja. Uh, ik denk wel dat je veel meer security updates krijgt. Niet één keer per jaar, maar gewoon hè, wat je nu al ziet. Hè? Misschien, uh, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, dus ik denk dat er wel een ja, soort evenwicht ook uh, is. Maar dat zijn wel problemen. Hè? En als je kijkt naar de, de, de petja attack die hebben jullie vast al gehoord, hè? Rotterdamse Havenplat, die uh, kwam binnen omdat iemand zijn update server uh, niet goed onder controle had zelf. En dat is een belangrijke om over nadenken. Hè? Dus jullie kopen allemaal apparaten, die zijn allemaal interconnected. We hebben net allemaal afgesproken met elkaar dat de bedrijven dat allemaal nou, basically voor eeuwig moeten blijven patchen. Ja? Dus nou, en toen zei iemand, bij Filius, weet je hoeveel producten wij dan niet van verschillende bedrijven gebouwen. En als een van die suppliers zijn update server gehackt is, dan zijn wij eigenlijk al gecompromitteerd. Dus over het vergroten van je tech service, Op het moment dat jij patches binnenkrijgt van bedrijven, vroeger was het zo goed, in sommige plekken nog steeds zo, natuurlijk. Maar vroeger was het zo dat als er een patch binnenkwam, bij mij op de universiteit, waar ik toen werkte, dan ging eerst het systeem weer daar een paar weken mee spelen voordat ze het live zetten, want wie weet gaat er we iets stuk. Ja. Nou, ja, dat zijn de mensen die de Wannen krijgen gepakt zijn, die waren we gaan testen of die patch die binnenkwam wel veilig was. Dus er wordt gezegd, van je moet, als, als er een patch binnenkomt, dan moet je direct patchen. Want ja, hè, als je dat niet gedaan hebt, dan sta je inderdaad in het nieuws van zij waren langzaam een patch. Maar als je heel snel gaat patchen, ja, als die server uh, gehackt was, dan ben je dus ook gecompromised, wat er dus met merk gebeurt. Maar moet je in die wereld niet ook naar een ander business businessmodel gaan? Ik heb een ijskast as a service, ik heb een tandenborstel as a service, waardoor jullie namelijk niet als bedrijf geconfronteerd worden met het onderhouden van allerlei producten, maar dat je tegen het uh, desbetreffende zegt van, uh, oké, okay, deze tandenborstel uh, die wordt nu vervangen uh, voor product X, en uh, je hebt dan ook een bittere vattenbeding misschien. Nou maar, kijk, bij een zeg maar, meer grote en professionele apparatuur is dit veel minder een probleem. Als we het hebben over grote MRI-machines, daar zit al lang een onderhoudscontract bij. Dus dat security patching, dat valt daar naadloos in. Het zijn met name voor die kleinere apparatjes, wat ik dan meer de Internet of things apparatjes, die van oudsweer dat allemaal niet hebben. Daar zie je die grote issues binnenkomen. Maar ja, gaat de service afsluiten op de tandenborst van de Philips. Dat zien we voorlopig nog niet gebeuren. Nee, maar ja, ik zou zeggen, ja, ik heb nee, het de de de ja, er ook van Philips zijn nog een aantal andere MRI-scanmakers op de planeet. En uh, ja, die gebruiken helaas nog steeds het security-model. Nee, u bent verbonden met deze uh, batches voor, het, uh, voor de drivers van ja. de MRI-scanner, aan het systeem zoals het toen was gekocht. Dan in de beschrijving en in niet al de keihard staat Windows XP in vergelijking met het laatste de laatste versie van Windows. Merken we in, nee, IT ITM bij ons ook. Uh, nee, bij Philips ook tien jaar geduurd. Of, uh... Nou, maar dat is ook een probleem. Hè, Voordat dus, die mri scanners goed beveiligd zijn. Maar dat, dat heeft te maken dan met de libor afdelingen die niet altijd aan de security-kant goed alles weten. De telefoon toestellen. Nee, de, dat de de, de de is niet te, te maken. maken is, kijk, de het is namelijk zo dat Philips is. Je moet al jarenlang allerlei dingen bewijzen over zijn product. Dat is helemaal niet nieuw. Hè? Voor security is dat wel nieuw, maar voor health and safety is dat niet nieuw. Dus een healthcare product komt heel langzaam op de markt en je bent jaren aan het bewijzen aan de verschillende overheden in de wereld dat jouw product veilig is en dat het ook nog toegevoegde waarde heeft. Ja, dus fda approvals en, en allerlei keurmerken die je moet doen. Maar het vervelende is. En dat begint nu wel te veranderen, maar het was dus zo dat als jij een security update deed, dat je eigenlijk weer die andere systems dus daarmee kon verliezen. Dat is niet onterecht trouwens. Een security update doet en ineens uh, uh, straal je tien keer meer x-race, dat is toch fijn. <laughs> Dan moet je toch even checken dat dat niet zo is. Lijkt mij hè. Je ziet dat er nu dus waivers komen voor security updates die vast geen health effect heeft, onder de mond van ja, Security problemen moet je snel patch, kun je kunt niet eerst een paar maanden veiligheid gaan bewijzen. Dat is een heel moeilijk, heel moeilijk uh, snijvlak tussen uh, zeg maar de, de veiligheidseisen en de security-eisen. Uh, daar zitten we ook nog mee. Ja, je wilt niet dat een update straks naar eh, die Maar Maar dus, wat ik een beetje hoop dat we duidelijk maken hebben van deze discussie, dat zo'n subs patching, dat je daar zouden we nog meer aan kunnen besteden. Ja, wat gebeurt er tijdens FrijeCement, in van een van je suppliers die sleutels heeft? Bij FrijeCement, er wordt meestal de inboer verkocht aan de highest bidder. Die heeft geld over voor die sleutels. Dat is meestal een crimineel. Het is gebeurd, hè? Ik bedoel dat je zag met browserplugins is dit gebeurd. Een van de ontwerper maakt een leuke browserplugin. Ik denk, ik geef hem gratis weg en later hoe ik ook er geld mee verdienen. Dat later komt nooit. Moving on with live, hij verkoopt nog eventjes het account waarmee je de update van die browser in kan doen. Dat is typisch geklokt ook crimineel die dan inderdaad een update doet en dan zit de malware erin. Dat is gebeurd. Maar dat zie je dus ook met al die patchleutels van al die IoT devices. Door dat patching zie je dat je een, een, een enorme afhankelijkheid creëert van je Moet Je moet nou eens nagaan als je een groot systeem hebt, je bouwt het systeem die net was ja, een memory machine, daar zit inderdaad Windows in, daar zit Er zit misschien software van andere derde partijen in, daar zit veel software in, dus dat, dat hele, die hele patchy infrastructuur, dat is helemaal niet zo eenvoudig om dat goed te maken. mag, mag je nog een vraag stellen, Martin. Uh, en dan wil ik het graag relateren aan uh, wat jij, uh, als je straks zei, over het, feil, uh, over het beleid wat je geformuleerd hebt bij KPM. Uh, ik, uh, dat is geëvolueerd naar een Role-based systeem. Denk je niet dat je hier uiteindelijk dat, dat je diezelfde evolutie ook zullen worden gaan maken? Ik zie het in ieder geval vanuit de Europese Unie met het ECSO project. Hmm. ECSO, European Cyber Security. Komt er uiteindelijk op neer dat ze met industriepartners aan het nadenken zijn over baseline security zaken. Want in principe een set van eisen is Eindelijk is een keer een concrete beginstap van eisen in de data. Want het is altijd snel state of the art of andere moving targets, zeg maar, want wat moet ik nou de kunnen Het is vrij lastig om dat niet te vinden. En daar worden nu dus voor het eerst de data wordt dus gemaakt, en op gemaakt om dat misschien op te schrijven. Wat is voor het jaar 2017 de state of the art? Wat ja, als het Maarten zelf al aangegeven voor een uh, fabrikant die allerlei onderdelen gebruikt, dat is het moeilijk. Je hebt die hele discussie hier rond al die Android-telefoons, die telefoons die we hebben na een jaar geen update meer. omdat die chipset leveren hier uh, geen update meer. Leeft. Dus je moet dan volledige controle hebben over je, je supply chain, over alle onderdelen. En ja, Op dit moment heeft Apple dat misschien een beetje, en, en Samsung uh, iets minder, en de kleinere spelers nog veel minder. Dan heb je al helemaal geen controle meer over de onderdelen en dan kun je dus nooit de garantie gaan geven dat je het vijf, zes of zeven jaar kunt, kunt uh, als state of kunt kunt beveiligen. Dan kun je niet gewoon niet doen, of je moet volledig controleren wat, wat voor componenten erin zitten. En daar ook met je toeleveranciers afspraken over maken. Maar dat is dan ook weer het voordeel als je bijvoorbeeld in Apple bent, waarvan je precies weet wat er in zo'n device zit, en dat je zegt vanaf een bepaalde graad weet ik exact hoe dat toevallig kan. Ondersteunen voor een langere periode van tijd. Ik vind het, Apple vindt dat het zo'n zo mooie case is: we hebben de hardware in controle, ik heb de software in controle, ik heb de subsystem, middleware, uh, alles heb ik in controle. Ik dat het doen. En ja, maar dat, dat er, is dan een dus soort voorbeeld van blueprint van andere fabrikanten: dat ze eigenlijk, als ze willen voldoen aan die stringente security-eisen en update-eisen, dat ze eigenlijk veel controle moeten hebben over wat ze in stoppen dat ze niet meer elk goedkoop component kunnen kiezen, maar dat ze ook voor lange twijfel moeten kiezen. En meer memory moeten, erin moeten bouwen om het product maar ja, dan, dan is je volgende product dus wel 1000 euro, waar we allemaal over klagen. Maakt Nee, nee, maar dat nee, komt dus ook een verantwoordelijkheid voor de consument. Dus je kunt wel daar, daar ja, ligt die, het die, natuurlijk. 300 dollar uh, telefoon. Weet je, we weten allemaal dat een winterjas voor 5 euro niet kan. Maar we staan ja. toch bij de pleimarkt om die winterjas te kopen. Ja. Ja. ja, uiteindelijk hebben we een eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar dan. Maar maar de... zeg maar, wat krijg ik nou daadwerkelijk uit het doosje? Hoe lang mag ik er ergens van uitgaan? En alles meer is goed, alles meegenomen, alles minder is niet goed. En dat is waar je nu ook inderdaad vanuit de Tweede Kamer, dus dat je inderdaad het voorstel ziet van D66 uh, met de hele hint, we moeten meer transparant zijn en dan het labelen van IoT-devices, maar alles wat er zit. Denk ook aan de speelgoed van kinderen en dergelijke die connectie heeft met een cloud. Niet, bijvoorbeeld. Dat, dat soort apparaten dat erop staat, u maakt nu een verbinding met een cloud. Dat denk van foto's maken, de foto's komen uiteindelijk daar terecht. Niks verschrikkelijks aan, dat weet je dan. Ja, dat is een feestelijke basis van... Nee, ja, in ieder geval, dat maar zelf dat de cookie Doe. <laughs> Ik klik wel elke dag klik ik 100 koekjes weg die vertellen: ja, als je hier op deze website verder gaat, dan gaan we vleser dingen met gedachten, Ik klik ze weg. Want ja, hoe anders het bestaat het internet niet meer. Ja, dat heeft gewoon absoluut lang misgeslagen. Dus een van de voorstellen is, we krijgen een security label op elk product en dat wordt een A, B, C, D of E. En, uh, en hoeveel extra zou je hebben ik zei, vertel dat ik een tandenborstel heb, en dat is een C, en die kost 99,95. Hoeveel extra betalingen jullie voor nou, Ik zou hopen dat het transparanter wel. wordt, maar dat is wel mijn inbreng geweest ja. bij de discussie bij Theo. Uh, oh. Ik wil gewoon weten dat er twee jaar updates mag verwachten. En dan We hebben, allemaal, we hebben twee ze jaar. allemaal. Ze hebben allemaal twee updates. Maar, ja, maar als je televisie koopt, die koopt zeven jaar, dan, dan is twee jaar toch te ja. weinig. Als je die titel hebt, is het per ja, product Security in ja, ja, een heel netje Telefoon doe ja. je twee staan. Ja, op de nee, een ras, ja, ja, ja, ja, ja. maar het ja. Ik telefoon, zou ik, weet precies. Oké, dan is het. Of euh, de televisie, zolang je maar beeld geeft en al die andere features die vallen af. Ik had graag van tevoren willen weten van Samsung dat ze dit businessmodel tot uiting brachten op mijn toestel voordat ik het kocht. Nu ben ik ermee verrast. Ik dus kom er ineens nu minder uh, in mijn toestel naar iedere update. Dat is wel grappig. Moet hmm. ik updaten, maar ik krijg minder. Dat is wel fijn. Dus ja. nu wil ik niet meer updaten, want. Ja, nu, nu, nu. <laughs> ik zou het over een lans willen breken. voor het als ik net de titel kijk, Security in the New Digital World. Ja. Ja? Uh, tien jaar geleden, hoeveel devices, geconnecteerde devices hadden we. Uh, waar zitten we nu? En waar zitten we over, uh, over 10, 20 jaar? System. We komen met nieuwe. Met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. En, nu, uh, en ik denk dus dat je echt fundamenteel moet gaan nadenken over uh, hoe je hiermee om moet gaan. En niet vanuit de oude businessmodellen uh, probeert van ja, maar dat kunnen we niet betalen. En dan wordt alles duurder en dan wordt dit. En dan wordt nou, ik denk dat je echt fundamenteel hierover moet gaan ja, nadenken. Ja, ik Ik ben het met je eens, we moeten daar fundamenteel over nadenken. En ik ben het niet met een je eens dat de oude businessmodellen weggegooid moeten worden. Want je ja, hebt nog steeds tanden poetsen en misschien moet je voorlopig maar gewoon niet online gaan met je tandenborstel als je daar bang ben voor bent voor cyberproblemen. problemen. Maar het is uiteindelijk de taak van alle producenten om die security te leveren op een kosteneffectieve manier en dat gaat echt niet vanzelf komen. Daar moeten we echt naar een slimme oplossingen vinden, nee. nieuwe modellen. Inderdaad, misschien nieuwe security modellen, misschien nieuwe business modellen. Eerlijk gezegd, ik zit niet te wachten op advertenties in alles. Nee. Maar, uh, het is ook heel makkelijk om wetgeving te maken die die dingen wel duurder maken, maar niet fijn. Dus bijvoorbeeld, we kunnen van alles gaan certificeren, maar er is geen certificaat dat een 0D heeft tegengehouden. Want dat is het hele punt van een 0D, die kennen we niet, die staat dus niet in het lijstje. Ja, terwijl, OneCry, uh, dat was een 0D, en Petya, dat was ook een 0D. Dus de twee grootste hacks die we dit jaar hebben gezien, waren door geen enkel certificatieschema tegen. Ja, kunnen we in ieder maar Gaan we echt helpen? Ik vind, uh, ik vind dat we ook moeten oppassen met maar hele strenge regels te stellen. Heel veel, he, daar maak je echt innovatie kapot van. Heel veel dingen die beginnen met een kleine start. En die, hebben, en die beginnen met iets wat, wat eigenlijk niet zo'n risico heeft. En als je tegen hen gaat zeggen, nou, je moet nu aan al deze regels worden, hè, vanaf het, begin. het is heel simpel. Hè? De, een van de eerste vragen bij Exo waar ik dus een mening is van. Uh, Apps vallen die hier ook onder, onder deze nieuwe wetgeving? Ja, natuurlijk, zeggen ze. Het zijn toch internet connected dingen die je kunt hacken. Natuurlijk vallen apps eronder, dus ja, moet je dus, voordat je met je appje naar de markt gaat, moet je eerst bewijzen dat je State of the Art Security hebt. Wat misschien niet onterecht is, maar inderdaad, een appje, hij hack je zo met elkaar. Dat is dus voorbij die tijd. Dat hebben we ook gezien met websites. Ik bedoel, vandaag de dag is het not done dat je een insecure website gaat maken, zelfs voor een marketingcampagne. Ja. En dat zijn, zie ik bij veel bedrijven zo als norm. En dus eh, dan zie je inderdaad dat als men inderdaad een webdeveloper is, en ze kenden de term OOS oh, awesome, niet in de hand. De lijking naar hoe had ik het wel goed veilig moeten bouwen. Ja, dat, dat, dat, dan komen ze gewoon simpelweg bij ons in ieder geval niet meer aan de bak. Dat is een soort van onderdeel van als je dat niet kent, verkennen. Uh, dan kun je misschien ergens anders binnen het bedrijf gaan doen. Nou. Maar website developer worden niet. Dat zien we ook straks met die, uh, internet of things. Dat hebben we nu ook. We, zetten, we zeggen uiteindelijk niet rem de innovatie, we zeggen helpt de innovatie, maakt die nou veilig? Is die veiliger? Is die meer te vertrouwen? Meer te vertrouwen? Nou, dan kunnen we uiteindelijk ineens gaan nadenken over de controle die nodig zijn voor privacy. Die je wel maar kan invullen, want ik heb ineens de standaard bouwstijl, beveiligde verbindingen. Uh, ik kan nu ineens een vertrouwensrelatie opleggen. ik weet ineens met wie dat ding aan het praten is. Ik weet dat het niet ineens allerlei andere partijen zijn, maar alleen maar, nou voor mij bijvoorbeeld alleen maar de KPN-infrastructuur of die van onze klanten. Whatever. En dat zie je ook ontstaan nu met bank-apps bijvoorbeeld. Naar aanleiding van het feit dat je meer secure bank-apps hebt, gaan mensen ineens de maken naar meer apps gebruiken, meer online betalingen andere Het app. Het opent gek genoeg meer deuren omdat dus je meer vertrouwen hebt. Mag, mag ik er wel in gaan breken? Als iemand nog ja. een krankige vraag heeft, vertel we nog even. De heer nou. Vrijwaardig moet in te breken, want... maar, uh, uh. Vinden we nu echt met z'n allen ideeën, idee, want voor mij hebben we een idee-pad op in de wereld, dat wij echt... Oh, sorry, uh, Steven Holmer, ouder. Uh, uh, uh, vinden wij nou heel erg dat we echt zo unieke dingen doen zijn waar nog helemaal niemand ooit iets mee bezig heeft gedaan? Misschien in ons stukje technologie wel, maar als we kijken naar het waar je mee bezig bent, we hebben het over pet-sleutels uh, die misschien wel kwijtraken. Eigenlijk het over ketens, ketenintegraties en, en ja. deel, veiligheid door je keten. heen. Ja. En volgens mij gebeurt dat in allerlei andere gebieden ook. En, en, en is IT is, is, is, is daar niet zo uniek in als wij als it misschien zouden denken. Is met voedselveiligheid bijvoorbeeld, ga daar schrijven, dat wordt laat een hele uh, coördinatie hier. Ja, Vliegteindustrie. Mag ik het, met dat filmpje doe ik dat gewoon op mijn laptop. Even om aan te sluiten, doen wij hier nou een unieke ding. Want ik denk namelijk, eerlijk zeggen, dat wij wel in een hele unieke tijd zitten. Ja, Ik denk het ja. wel. Dat is dat daar ben ik bij eens, maar doen wij unieke dingen. Dan denk ik niet altijd. Ja, we doen heel veel dingen anders. En je ziet, hè, dat was ook een beetje wij nooit meer aan te halen, van we zien dat dezelfde technieken terugkomen. Ja. Zijn we inderdaad Zou we het internet het ontwikkelen? Nee. Uh, hebben we dus daarin alle combinaties gemaakt die anders zijn dat wel dat maakt het meest een heel ander, het geeft een hele andere dynamiek op hetzelfde we hebben het heel erg gehad vandaag over de de de lowest common denominator ja het niet instellen van een goede paard niet, niet goed kunnen updaten geen fundamentele updates niet standaard security gebruiken, gewoon je je security hygiene niet hebben maar neem het zo mee aan. Als je met security professors praat in Nederland, die zeggen: Wij zijn niet in staat om een echt veilige, groot systeem te maken. Ja? De amos -technologie in deze wereld lopen sterk voor op de verdedigde technologie. Ik denk dat dat belangrijk is om te beseffen: voordat wij allerlei autonome rijdende auto's gaan in. Dit, dit is uh, DARPA, dat is zeg maar, de research afdeling van het Amerikaanse leger. Die baanbrekende research support. En uh, wie van jullie kent uh, weet wat een, een, een, een capture the flag is? Ja. Iedereen ook, hè? Nou, er zijn dus uh, mensen zoals Oscar die gewoon met elkaar komen en die moeten heel snel een systeem merken en nou die testen. gelijkheid heeft, heeft, heeft gewonnen. Dit is een capture de flag toernooi waar geen mensen aan hebben meegedaan, alleen computers. Alleen artificial intelligence. Dus als je niet weet wat AlphaGo is, hè? dus AlphaGo is het feit dat uh, een computer de beste Go-speler in de wereld heeft geslagen. En we dachten dat Go een spel was dat we dus niet konden. Dit is, Capture Flex is ook een spel, dat kunnen computers dus ook spelen. Dus ik zal het gewoon even afspelen. Ja, het spijt me heel erg dat uh, het met deze idee. Grand Challenge Program ja, Dat is name is Mike Walker. waren dus computers die volledig autonoom gaten vonden die jij niet gepatcht had, volledig autonoom malware creëerde die gebruik maakte van die gaten en ook volledig autonoom patches creëren. Ja, en de winnaar van het uh, computertoernooi mocht met de mensen meespelen in Defcon Capture Flag wat toch niet het minste is. En dag twee stond hij niet laatst. En dat is de eerste keer dat hij meekwam. Dus En op de werd er een binary ge-released en vijf uur had hij malware gegenereerd ervoor. Omdat er ooit een, me een mens aan het pas was gekomen. Dus jij release je app naar de App Store, wordt gedownload, de security van Apple wordt eraf gehaald twee uur later. Als jij een fout had in je, in je software, Dus ja, het is wel een hele speciale tijd. Daar wou ik graag bij laten. Ja, uh, ik wil jou bedanken, schat voor je presentatie. Dank daarvoor. Ik bedoel Maarten dan voor zijn enorme improvisatievermogen. Ja. u bedanken voor.